Ik heropen de vergadering van de parlementaire enquête Vira en vraag de gevierde getuigen binnen te leiden. Welkom, meneer Hettinga. U wordt vandaag gehoord als getuige. En als getuige bent u verplicht de waarheid te spreken. Daarom zal ik u beedigen voordat we met het verhoor beginnen. En dan vraag ik u met de belofte te bevestigen dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zult spreken. Wilt u met mij gaan staan? Wilt u mij nazeggen? Dat beloof ik. Dat beloof ik. Dank u wel. Meneer Hettinga, u bent sinds 2000 in dienst bij Arriva. Op dit moment bent u CEO Arriva Nederland en lid van de Executive Board van de Arriva Groep en in die functie verantwoordelijk voor alle activiteiten van Arriva in Noord-Europa. Arriva is tegenwoordig onderdeel van Deutsche Bahn. In 2001 was dat nog niet het geval, maar toen bracht Arriva samen met Deutsche Bahn een bod uit op het HSL-vervoer op het vervoer over de hoge snelheidslijn. In dit verhoor zullen wij u vragen stellen over de aanbesteding van de concessie voor het vervoer over de hoge snelheidslijn naar het zuiden en de uitvoering van de concessie die uiteindelijk heeft geresulteerd in de situatie zoals wij die nu kennen. De eerste die de vraag aan u zal stellen is de heer Van Gerven. Ja, meneer Hettinga, ik wil met u even terug naar het begin van deze eeuw. En in 2000 en 2001 wordt de vergunning voor het vervoer over de Hazel Zuid wordt aanbesteed. En Arriva had zich met Deutsche Bahn al vroeg als geïnteresseerde partij laten registreren en dient uiteindelijk ook een bot in. En had u de indruk dat Arriva Deutsche Bahn een goede kans maakte om de aanbesteding te winnen? Wel op het moment uh, dat we met de aanbesteding begonnen. Uh, de combinatie Arriva Deutsche Baan, bestaande uit Deutsche Baan als een partij met enorme ervaring op het gebied van hsl treinen en Arriva met de kennis van de Nederlandse markt, dat zou een hele sterke combinatie zijn geweest. En vanuit die positie schatten wij de kansen goed in. Goed, dus dat was uh, duidelijk. Toen u daaraan deelnam, was dat uw uitgangspunt of uitgangspositie zoals u die zelf inschatten. Uh, nou sprak de Tweede Kamer in die tijd een hele duidelijke voorkeur uit voor NS als vervoerder over de hoge snelheidslijn. En uh, desondanks, want u heeft het zojuist ook aangegeven, besluit u toch om uh, ook uh, mee te doen, zeg maar, met uh, die uh, aanbestedingsprocedure. Wat vond u van die voorkeur van de Tweede Kamer? Ja, de Kamer gaat er niet over. Het ministerie die doet de aanbesteding en die beslist. Ja, maar uh, had u niet een indruk van ja, dat heeft toch invloed op die hele aanbestedingsprocedure? Niet bij voorbaat. Op het moment dat een aanbesteding begint, ga ik er vanuit dat iedereen gelijke kansen krijgt. Dus dat, u zegt, ja, wij konden dat constateren, dat zit. maar de Kamer gaat daar niet over? Ja. En uh, waarom was uh, de hoge snelheidslijn uh, concessievergunning uh, uh, zo interessant voor uh, Arriva Deutsche Bahn? Het zou de eerste mogelijkheid zijn voor Arriva om het marktaandeel in Nederland aanzienlijk te vergroten. En het was in die zin een hele mooie kans. Het was een, uh, een mooie kans, want u had, we praten even over de tijd 2000-2001, uh, toen had u nog uh, helemaal geen positie in Nederland of... Een... We hadden een uh, marktaandeel, met name in het noorden van het land. Een stuk treinvervoer en een stuk busvervoer. En uh, stel dat u die uh, concessie had uh, gewonnen, zeg maar, dan zou dat een, uh, een verdrievoudiging, of met hoeveel zou dan uw aandeel stijgen? Uh, wij hadden 40% in de totale deelneming, uh, in de joint venture met de Deutsche Bahn baan. En we schatten de omzet op ongeveer 170 miljoen per jaar. 40% ervan is ongeveer 70 miljoen. Ja. Dat zou een kwart extra betekenen, maar wel een hele mooie stap vooruit. Een hele mooie stap vooruit en een aanzienlijke vergroting ook van de omzet van uh, het uh, Arriva bedrijf in, uh, in Nederland. Ja. Um, de, was nou ook het uh, verkrijgen van die HZL uh, concessie. Was dat ook nou van uh, strategische waarde voor uh, Deutsche Bahn en of Arriva? Niet in het bijzonder. Uh, het was toch wel een, een hele bijzondere nieuwe lijn in, in Nederland. Dwars door het hart zeg maar, van uh, het concessiegebied van uh, de Nederlandse spoorwegen. Ja, maar in 2000... Um waren de beloftes in de richting van buitenlandse vervoer dus nog enorm. De markt lag in principe open. Alles zou aanbesteed worden. De steden, de bussen, regionale treinen, busvervoer. Zelfs het hoofddeelnet uh, stond ter discussie. Dus dit was er één van. Wel een hele mooie. Ja, dus u zegt het was niet uh, bijzonder uniek, want alles zou aanbesteed gaan worden. Dat was eigenlijk de verwachting naar de toekomst. Maar het, zou, het was wel een hele mooie vis als we die zou kunnen vangen. Ja. ja. Um, wat uh, zou nou... Uh, van Ja, het is wel een mooie vis die je kan vangen. Uh, zou dat nou een, uh, een reden kunnen zijn uh, voor uh, Arriva Deutsche Bahn... om bijvoorbeeld dan uh, meer te bieden dan de uh, lijn uh, feitelijk waard was? in de ogen van Arriva Deutsche Bahn? Dat zouden we nooit doen. Arriva heeft de policy altijd gehad. Elke investering, daar moet een normaal rendement op worden gehaald. En dat geldt ook voor deze. En u zegt als het, uh, als het geen winstgevende uh, business case is, geen winstgevend ondernemingsplan achter zit, dan uh, doen wij geen bod. Uh, en wat voor, uh, met wat voor winstmarge rekent uh, Arriva Deutsche Bahn? Een normaal rendement op geïnvesteerd vermogen. En kunt u dat uh, kwantificeren? Het ministerie van Financiën hanteert een norm van 7%. Uh, dat is laag. En uh, welk percentage hanteert u? Hoger, maar dat is wel erg bedrijfsgevoelig. Bedrijfsgevoel. Substantieel hoger dan, uh, mogen we zeggen in de dubbele cijfers? Nou, als u het niet erg vindt, geef ik dat soort bedrijfsgevoelige informatie niet prijs. Maar uh, duidelijk hoger dan 7 procent? Boven de 7 procent. Boven de 7 procent. Goed, en het moet uh, renderen, anders doen wij geen bod. Uh, als we kijken naar de eisen hè, van het uh, kerndocument van de aanbestedingsprocedure, de zogeheten uh, invitation uh, to tender. Wat vond u van die eisen in die tender? Nou, al redelijk snel bleek... ...dat de grens van 100 miljoen, het minimumbedrag per jaar, uh, wel erg ruim gekozen was. Ja, kunt u dat eens uh, toelichten? Ja, we hebben modellen waarbij we berekenen wat ongeveer de verwachte omzet kan worden. Op basis van een, vind ik, goed ontwikkeld model. En omzet moet toch vooral van de reizigers komen... En al redelijk snel bleek dat er wel heel veel reizigers moesten worden vervoerd om de 100 miljoen euro uh, mogelijk te maken. Dus na een aantal weken was dat al wel snel duidelijk dat dat heel erg lastig zou gaan worden. En ja. dat was wel gelijk ook de moeilijkste eis die gesteld werd vanuit het bestek. Voor het overige waren het redelijk normale eisen die normaal aan vervoerders mogen worden gesteld. Ja, en... Uh... Even over die normale eisen. Uh, aan welke, wat voor soort eisen moeten we dan denken? Die u wel redelijk vond. Uh, het type trein, het aantal zitplaatsen wat gevraagd is. Uh, het comfort. Ja, en ook, uh, laten we zeggen, de aantallen treinen die moesten aangeboden moesten worden. Uh, dat was in principe wel vrij. Uh, nee, maar er werd, om even heel concreet te zijn, er werd gevraagd om, om bijvoorbeeld om 32... Uh, hoge uh, om die te rijden, dat vond u allemaal redelijke uh, voorwaarden? Uh, wij zelf bo boden minder treinen aan. Het ging vooral om het vervoeren van de reizigers. Ja. Wij hadden negen en elf treinen aangeboden. Het hangt natuurlijk ook af van de compositie. Sommige treinstellen hebben vier uh, coaches zoals het heet, sommige hebben drie. Uh, wat zijn coaches? Uh, een, een treinstel bestaat uit verschillende onderdelen. Noemen we ja. dat treinbak. Ja. Een coach Jouw is een treinbak. Ja. Dus mag ik het zo uh, even samenvatten. Maar u zegt nou ja, dat soort voorwaarden, we komen daar later ook nog wel wat verder op terug, dat vond u redelijk, die 100 miljoen. Uh, uh, ja, wat, hoe reëel vond u dat, die ondergrens van 100 miljoen? Nou, de hoogte van het bedrag was achteraf volstrekt onrealistisch. U zegt, u hebt dat, toen u daar dat verder uitzocht, vond u dat uh, onrealistisch? Volkomen onrealistisch. Volkomen ja. onrealistisch. Uh, nou, uh, biedt uh, uiteindelijk Deutsche Bahn Arriva wel 100 miljoen. Maar onder voorwaarden, voorwaardelijk. Kunt u toelichten wat die voorwaarden dan waren? Op basis waarvan u dan toch dat in uw ogen irreële 100 miljoen zou kunnen bieden? Eigenlijk bestond ons bod uit twee gedeeltes. Het eerste gedeelte was 50 miljoen, waarbij we nog een aantal randvoorwaarden stelden. Daarnaast hebben we gezegd, als u toch die 100 miljoen wilt... dan zijn we alleen bereid dat te gaan doen op basis van risicoverdeling. We hadden met name grote twijfel bij het aantal reizigers zoals het voorgespiegeld werd. De 17 miljoen die in het bestek stond was voor ons volgens onze model volkomen onhaalbaar. Uh, en dat mag, betekent mag ik, even, mag ik even, om het ook heel helder te krijgen, even de 17 miljoen. Dat bedoelt u binnenlandse reizigers of binnenlands en buitenlands? De reizigers die we zouden vervoeren op het traject. Op het traject, op het, de hele hoge snelheidslijntraject. Ja. Die 17 miljoen, die acht u uh, niet haalbaar. Maar gaat nee, u onze modellen gaven aan dat dat volkomen onhaalbaar was... En daarmee dus ook de 100 miljoen volkomen onhaalbaar zou zijn. Wat was een reëel aantal in uw, uh, wat uw inschatting was in die tijd? We hebben gezegd, onder bepaalde voorwaarden er zou 12 miljoen wellicht wel haalbaar zijn. Maar dan moet u zich wel realiseren dat, dat we ook nog concu zouden concurreren met de Nederlandse spoorwegen. Die het hoofddeelnet zou houden. Mm -hmm. En bepaalde delen van het traject liepen parallel met het traject van de HSL En dan beconcurreer je elkaar. Zelfs die 12 miljoen zou nog lastig worden. Ja, 12 miljoen was al heel uitdagend. Uh, u zegt ook uh, zojuist van eigenlijk hebben we 50 miljoen uh, geboden. Uh, u had twee, twee aanbiedingen. Of twee, uh, en u zegt en bij die 50 miljoen, als we dat even uh, afpellen... dan zegt u ook dat was onder voorwaarden nog. Ja, bepaalde onderdelen moesten nog worden uitgewerkt. We hadden nog slechts budgetprijzen van de leveranciers. En daarnaast hadden we onvoldoende zekerheid nog met betrekking tot het verkrijgen... van de zogenaamde treinpaarden in België en Frankrijk. Ja. Dat moest toch worden uitontwikkeld, onderhandeld. Dus, dus, de, dus het feit dat er geen afspraken waren met de Belgen en de Fransen was een risico. Uh, mag je daaruit concluderen dat, uh, laten we zeggen in uw analyse, dat de, de werkelijke waarde, zeg maar, wat, wat de reële opbrengst zou kunnen zijn... dat die substantieel onder die 50 miljoen uh, ligt? Ja, ik denk dat het eerder in de buurt van 20 miljoen ligt. 20 miljoen zelfs? Per jaar, ja. Per jaar, ja. in uh, het jaar 2000. 2001. Vanaf 2000, prijspeil 2000. Prijspeil 2000. U zegt, een reële opbrengst zou uh, rond de 20 miljoen zijn geweest. Ja. Ja. Um, u zegt ook dat uh, we, uh, um, laten we zeggen, dat 12 miljoen uh, uitdagend zijn geweest, een aantal uh, reizigers per jaar, op de, op de hele HZL, dus zowel binnenlands als buitenlands. Uh, maar u heeft zelf in uw bod, uh, ik kijk even, uh, 11 miljoen nationaal genoemd en 6 miljoen internationaal. Dus dat is zeg maar toch zo'n zo 50% hoger. Hoe verklaart u dat dan? Ja, want dat is top. gebaseerd op die 17 miljoen zoals die in de ITT genoemd werd. Ja, dus die heeft u voor het uh, maar overgenomen en op basis van die 17 miljoen zou u op die 100 miljoen ja. uitkomen. U dat... doelt nu op de calculatie uit ja. onze aanbieding en er staat nadrukkelijk dat die uitgaat van die 17 miljoen reizigers, zoals die in het bestek waren gegeven. Maar waarbij we wel grote vraagtekens stelden bij de haalbaarheid. Bij de haalbaarheid, uh, dat heeft u aangegeven. Uh, nog even het punt. U schrijft ook, uh, u heeft het ook over gematigde tarieven. Zou u dat nog even kunnen toelichten? Dus uh, in uw bod geeft u aan dat een en ander te realiseren valt bij gematigde tarieven. Wat verstaat u daaronder? Uh, de tarieven zoals we die hebben aangegeven, 72 euro voor het totale traject en gemiddeld 17 euro per reiziger, is aan de stevige kant, uh, omdat het ten opzichte van. ...de concurrentie um, behoorlijk hoger ligt. De concurrent in dit geval het hoofddeel net. Ja. En daarmee heb, loop je het gevaar dat die reiziger uiteindelijk toch een alternatief kiest. Ja, en uh, u had het over uh, even 70 euro en 17 euro? 17 gemiddeld per reiziger, maar de, niet elke reiziger legt het volledige traject af. 72 euro voor het volledige traject. Traject. Uh, die 72 euro, dat was een retour of een uh, enkeltje Brussel? Enkele reis. Enkele reis uh, Brussel, uh, tweede klas. Uh, eerste klas. Eerste klas. En uh, hoe verhoudt zich dat zeg maar, tot de uh, tarieven van uh, het gewone kaartje? Als je dus niet met uh, hoge snelheidslijn. Uh, dat leidt. ligt daar rond de 30% boven. Ja. En uh, u zegt dat het was een gemiddeld uh, was het 30% hoger. En dat vond u, uh, dat zou niet veel hoger moeten worden. Anders zou je... ...mogelijk uh, veel minder reizigers krijgen. Het was wel ja. een beetje, zat, gemiddeld zat je dan wel aan de maximumgrens. Ja. Dat, uh, dat is uw conclusie. Als ik het uh, zo mag samenvatten, dan uh, zegt u... ...nou, uh, we hebben 100 miljoen geboden uh, om natuurlijk uh, mee te kunnen doen uh, zeg maar met die aanbieding. Maar in de wetenschap... dat uh, Eigenlijk eh, wat, wat feitelijk mogelijk was aan, aan reële opbrengst, dat dat eigenlijk maar in de orde lag van, van 20 miljoen. Dat het aantal reizigers waarvan werd uitgegaan 17 miljoen in uw ogen niet reëel was, maar feitelijk eh, 12 miljoen was. Eh, mogen we dan concluderen dat de voorwaarden waaronder dus, eh, zeg maar dat, eh, de tender is opgezet, dat die voorwaarden eigenlijk niet reëel waren op deze twee aspecten? De 100 miljoen, wel volstrekt? ...onrealistisch, onhaalbaar. Maar wij wisten vanaf dat moment echt wel dat we volstrekt kansloos waren. Dat Omdat echt... het een non-compliant bid was door de voorwaarden die we hadden toegevoegd. Ja, uh, Tot slot afrondend, waarom doe je dan toch een bot als je weet dat het geen zin heeft? Ja, soms moet je een signaal afgeven in de richting van de opdrachtgever. En dat signaal is tweeënlei. Het eerste dat we ontzettend serieus gerekend hebben... En gezien hebben of het mogelijk was om toch iets neer te leggen waar die opdrachtgever wellicht mee uit de voeten kon. We wisten natuurlijk ook niet of er een compliant bid zou komen. Dus we hebben iets neergelegd waar we wel dachten wellicht een kans te maken. Mis natuurlijk alle overige aanbiedingen ook non-compliant zouden zijn. Ten tweede is het ook nog eens een keer... ...een mogelijkheid om in de richting van die opdrachtgever aan te geven... ...op het moment dat het compleet mislukt... ...dan weet je wel waar je het moet zoeken. Welke ja. onderdelen wellicht in een volgende fase... ...bij een eventuele heraanbesteding anders zouden moeten... ...om het wel haalbaar realistisch te laten worden. Nou ja. uh, begreep je nou... Uh, uh, ja, ...want u was verwonderd... Uh, ...of u moet verwonderd zijn geweest... ...dat er een dergelijke voorwaarde aan verbonden was... Of hoe verklaart u dat? dat uh... Nou, verwonderd is niet het juiste woord. Dat is een constatering. En naar de verklaring kan ik slechts gissen. Maar ik heb het gevoel dat het te maken had met het zoeken van een dekking voor uh, de iets te hoog uitgevallen ASL-kosten voor de aanleg. Goed, dat is een, uh, een vermoeden dat u heeft. Ik uh, wil het woord geven aan de heer Elias. Meneer Tegaar. Uh, ik ga u een zogeheten open vraag stellen. In hoeverre was er volgens u sprake van een gelijk speelveld tijdens de aanbestedingsprocedure van de concessie? Toen we eraan begonnen had ik het gevoel dat dat het geval was. Achteraf stel ik vast dat dat van geen kant het geval is geweest. En tijdens de rit? Dus geen. tijdens het maken van de berekeningen? Je vraagt dan ook informatie op. Had u toen het idee? Tijdens de vragenronde... Was ik daar wel positief over? Had ik geen signaal in ieder geval dat daar zaken gebeurden waardoor er geen level playing field zou zijn? Heeft u in die periode iets gehoord of geweten van wat later de oranje combinatie is gaan, gaan heten? Het samenwerkingsverband tussen de NS, KLM en Schiphol aan de ene kant en trouwens ook verkeer en waterstaat aan de andere kant. Maar eerst even, wist u iets daarvan dat zoiets in de maak was? Dat heb ik hier pas vernomen. U bedoelt vanuit deze zaal ja. in deze maand? Um, hoe kijkt u daar tegenaan? Zij het dan met, uh, met retrospectief. U bedoelt? Het feit dat er, uh, terwijl de aanbesteding de facto al begonnen was, ook nog serieuze gesprekken liepen met, uh, ja, met derden. Om alsnog niet aan te besteden, maar een andere formule te vinden. Dat is volstrekt in uh, tegenspraak met geldende aanbestedingsregels. Die, uh, die stelling van u is regelmatig in die periode door de landsadvocaat uh, getoetst. En naar hier uh, uh, verklaard is door ook bewindslieden. Uh, waren er uiteindelijk uh, toch geen bezwaren tegen die route. Hoe ziet u dat dan? Op het moment dat je begint met een aanbesteding, uh, moeten er duidelijke regels zijn die gelden voor alle partijen die eraan beginnen. Als gedurende het aanbestedingstraject kennelijk gesproken wordt met, partijen, met een der partijen door de opdrachtgever, dan is er in mijn ogen sprake van ongelijke kans. Want met ons zijn er niet dit soort gesprekken geweest. Heeft uh, Dordje Baan Arriva destijds toegang gehad tot alle relevante informatie die nodig was om een goed bot te doen? Uh, daar ga ik wel vanuit. Um, ook met betrekking tot de toekomstige exportatie van het hoofdrailnet, dat immers een parallelle lijn met, het, uh, met de HSL had? Ja, die speelde daar geen rol in, anders dan dat het een mogelijke concurrent zou zijn van het HSL en in die zin zou de exploitatie van het hoofddeel net ook geen relevante informatie voor de hsl zijn geweest in die periode excuus het punt is dat uh, uh, wellicht de informatie niet afdoende werd gedeeld met andere partijen uh, dan uh, uh, ns als het ging over de mate waarin uh, eventueel minder gebruik zou worden gemaakt van, het normale, van de bestaande lijn, zodat de hoge snelheidslijn meer verdiencapaciteit zou kunnen hebben? Ja, toch ga ik ervan uit dat op basis van autonome modellen het mogelijk moet zijn om een goede bieding te maken. Anders hebben... hadden we ook die vraag wel gesteld. Tijdens de, anders hadden we die vraag ook wel gesteld tijdens de informatierondes. Hoe verklaart u dat uh, de NS. 178 miljoen euro, dus bijna eh, drie keer zo hoog als uw, als uw feitelijke bod, Maar in ieder geval aanmerkelijk hoger dan uw bod van 100 miljoen eh, op tafel legde. Toen ik het hoorde, viel ik bijna van mijn stoel. En de eerste reactie bij Arriva was ook meteen, dat is gelijk, zal het leiden tot een faillissement in no time. De verklaring daarvoor kan niet anders zijn dan dat men tegen elke prijs die aanbesteding wilde winnen. Dat was toen... Op het moment dat u dat hoorde, de, con de conclusie al bij Arriva. Ja. Nadat het ministerie van Verkeer- en Waterstaat het bod van Arriva afwees, omdat het onder voorwaarden was ingediend, hebben we het over gehad, onderhandelde de staat exclusief verder met NSKLM. U bent bekend met het uiteindelijke resultaat van die onderhandelingen. Wat vindt u van dat resultaat? Er mocht door onderhandeld worden, er was sprake van een zogenaamde Clarification Route, um, in hoeverre de volgende stap, namelijk van de kennelijk 178 miljoen naar 148 miljoen plus garanties, naar ik me heb laten vertellen, of dat een stap is die nog binnen de grenzen van de Clarification Route viel, dat betwijfel ik. Maar het was wel een gegeven. Kunt u dit nog nader toelichten? Alle partijen moesten een serieus bod indienen. Vervolgens heb je nog het recht om in de volgende ronde daar al wel nadere antwoorden, verklaringen en eventueel enige bijstelling te doen. Een dergelijke bijstelling is een hele forse stap naar beneden. Maar wel een gegeven. Waren er volgens u eh, redenen voor de staat om de aanbestedingsprocedure over te doen? Volgens mij had de staat in die tijd slechts één keus en dat was de aanbesteding stoppen en overdoen. Een verschil tussen de nummer 1 en de nummer 2 van deze omvang had reden moeten zijn voor de opdrachtgever om te zeggen klopt dit wel en zullen we deze aanbesteding gewoon iets stoppen. Dat is niet ongebruikelijk. Ik kom zelf uit de aannemerij waar aanbesteden aan de orde van de dag is. En als dit soort grote proceduele verschillen er bestonden, dan uh, kwam het voor dat opdrachtgevers zeiden, uh, we stoppen dit proces en we doen het over, want dit kan gewoon niet. En dat gaat ook ten koste van de continuïteit wellicht van degene die die veel te lage prijs heeft ingediend. Heeft u die suggestie ooit gedaan? Of laten doen? Wij hebben dat hier en daar wel eens laten vallen, ja. Hier en daar? Tegen wie en wanneer? Uh, in ieder geval niet in de officiële rondes na de aanbesteding, maar de brieven die wij nadien hebben gestuurd, hebben wel degelijk deze mogelijkheid geboden. Naar wie stuurde u die brieven? Naar het ministerie. Maar net zei u, met die politiek willen we niks te maken hebben, want uh, dat, uh, die Tweede Kamer en zo, die gaat er niet over. Het is, uh, het is geen politieke kwestie, het is gewoon een kwestie van aanbesteden, zuiver, zuiver de afspraken volgen. Ja, maar het ministerie was de aanbestedende dienst. Okay, daar heeft u die... En daar hebben we de brieven naartoe gestuurd. Ik geloof dat een van de collega's op dit punt... Ja, en, uh, nog even over hoe dat uh, toen uh, gegaan is. Uh, want u zegt, ja, er waren grote verschillen. Veel te groot. Dus dat, is eigenlijk, dat zou een argument kunnen zijn om de aanbesteding over te doen. Uh, een andere conclusie zou kunnen zijn als er maar één partij, zeg maar... Uh, ...ontvankelijk is, eigenlijk voldoende biedt als wordt gevraagd... ...dat er uh, helemaal geen markt is of te weinig uh, marktspanning is. Uh, hoe, uh, wat is uw oordeel over die mening? Volgens mij hebben drie partijen ingediend en heel serieus ook. Weliswaar onder de 100 miljoen, maar wel degelijk drie aanbiedingen. Dus er was wel degelijk sprake van concurrentie en ook zeer geïnteresseerde partijen. Alleen er waren enorme prijsverschillen tussen de nummer 1 en de nummer 2. Maar er waren uh, drie partijen die een bod hebben gedaan... maar uiteindelijk was er maar één partij... zeg maar, die aan de voorwaarden die de overheid stelde uh, voldaan heeft. Uh, dan kun je toch niet spreken van een, uh, een markt, toch? Met drie partijen die serieus meedoen is wel degelijk sprake van een markt. Alleen de eisen die de opdrachtgever stelde... Namelijk die grens van 100 miljoen leidde ertoe dat maar één partij compliant was, maar er waren drie serieus geïnteresseerde combinaties. Ja, dus u zegt het had overgemoeten en uh, dan hadden wellicht ook de voorwaarden aangepast moeten worden, waaronder, laten we zeggen, zo'n uh, zo nieuwe aanbestedingsronde had moeten plaatsvinden. Plus inderdaad een gesprek met degene die de, het veel te hoge bod heeft neergelegd van wat is hier aan de hand en hoe kan dit? Zeker. Uh, maar zouden dan alle partijen die, laten we zeggen die drie partijen die een bod hadden uitgebracht, zouden die alle drie in aanmerking komen voor zeg maar, een nieuwe aanbestedingsronde? Ja, hoor, je kunt niemand uitsluiten. Dus dat, dat, zou een, uh, dat was wat u betreft zeg maar de beste uitkomst geweest. Nou, is een, een echt goede uitkomst, zou dat zijn geweest. Ja. Goed, ik geef het woord aan mevrouw Bergkamp. Ja, u zei net dat uh, u nu vindt, of achteraf. Oh dat er geen gelijk speelveld was. Zou u dat nog wat uitgebreider voor deze commissie kunnen toelichten? Ja, er zijn de afgelopen jaren natuurlijk heel wat zaken gebeurd op dit gebied. En met terugwerkende kracht uh, stel ik vast dat het veronderstelde gelijke speelveld achteraf niet aanwezig was. Ik wil er best een aantal gevallen noemen. Uh, in willekeurige volgorde van belang. Als het aangeboden wordt voor 178 miljoen en 13 jaar later gaat diezelfde partij voor 101 miljoen plus een gratis hoofdwilnet uh, uiteindelijk het werk uitvoeren. Ik vraag me af of Arriva Deutsche Bahn dezelfde mogelijkheid zou zijn geboden. En dat is een bijna retorische vraag. Vervolgens heb je gezien dat in de afgelopen jaren vanuit het ministerie verschillende mensen een overstap naar de Nederlandse spoorwegen hebben gemaakt. Dat zijn partijen, of dat zijn mensen waar wij als Arriva Duitse Baan aan deze kant van de tafel mee hebben onderhandeld. Aan de overkant van de tafel zitten mensen die vervolgens dus een stap maken in de richting van de Nederlandse spoorwegen. Dat vind ik verwerpelijk. En achteraf zeg ik... Is er dan nog sprake van een gelijk speelveld geweest? En dan vergeet ik dus nog alle zaken die ik de afgelopen weken heb gehoord in deze Kamer. Waarbij het voorbeeld dat net werd genoemd er ook een is: dat er in achterkamertjes gewoon wordt gesproken met een van de partijen. Helder. Ik geef het woord weer aan de heer Elias. Um, dat is een interessante toevoeging. Zoals u weet uh, is de concessieovereenkomst. En trouwens ook die concessievergoeding een aantal keren gewijzigd. Dat is ook waar u met hele grote stappen net, net op doelde. Heeft Ariva ooit bezwaar gemaakt tegen deze wijzigingen? Diverse keren. Er is ook heel wat gebeurd. Van die 178 miljoen naar die 101 plus hoofddeel net. Er is een korting verleend. Er is uitstel van betaling gegeven. Er is nog eens een keer 30 miljoen korting gegeven, als ik me goed herinner. Maar bij al die stappen die gezet zijn vanuit het ministerie in de richting van de Nederlandse spoorwegen over dit contract, hebben wij één brief met een paar simpele zinnen gestuurd. En die simpele zinnen waren, dit is in strijd met geldend aanbestedingsrecht en in strijd met Europese regelgeving op het gebied van staatssteun. En op dat gebied behouden we ons recht voor, zonder elke keer weer een dus iedere keer, of dat nou was uh, bij dat uh, Memorandum of Understanding in 2008, bij het onderhandelakkoord in 2011. Iedere keer opnieuw heeft u teruggegrepen naar de, de, de, de, de oorspronkelijke casus, namelijk de, de aanbesteding uit 2001. Om te zeggen, uh, hier, wordt niet, uh, hier is geen eerlijk speelveld. We zijn begonnen met 178 miljoen en langzamerhand zijn we dat aan het afpellen. En dat kan niet. U heeft nooit uh, een procedure gestart bij de rechter. Waarom niet? We hebben uiteindelijk wel een procedure gestart. Want er is bezwaar aangetekend door de Fmn. Begin van het jaar. Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland. Waar Arriva onderdeel van is. Tegen de concessie. Hoofdreelnet. Plus. De HSL. En dat bezwaar loopt. Dat was de eerste juridisch, echt juridische stap die we hebben gezet. Is het niet ook zo dat u uh, nog steeds grote interesse hebt om stukken van het hoofdreelnet of de regionale lijnen uh, nog steeds op te kunnen bieden en uiteindelijk ook te verwerven? En dat u daarom enigszins terughoudend bent met procederen? Dat klopt. We hebben grote aarzeling om in de richting van een Nederlandse Statenprocedure te beginnen... En dat mag niemand vreemd voorkomen, denk ik. Nee, uiteindelijk maar, maar... willen we graag dat het in een bepaalde richting opgaat. En een procedure starten tegen de overheid is een heel zwaar middel. Maar uiteindelijk hebben we er wel naar gegrepen door middel van het bezwaar, recent. Maar het heeft lang geduurd. Want het is nog steeds uw bedoeling om door te gaan met stukken van het spoor te verwerven. Dat bepalen de we per stap. Maar de eerste stap is nu wel gezet. En aan de hand van uw commerciële criteria zoals u die aan collega Vergerven heeft uitgelegd. Ja. Um, ja, eigenlijk een aantal vragen die ik, die ik aan u wil stellen, die heeft u daarmee al beantwoord. Ik kan ze in detail gaan uitvragen over dat onderhandelakkoord en later. Maar het, is eigenlijk, het komt iedere keer waarschijnlijk op hetzelfde neer dat u zegt hier is in de kern zodanig gemorreld. ...aan de afspraak uit 2001 dat wij nog steeds vinden dat dat niet goed gaat. Klopt. Um, dan moet ik even kijken. Dan kom ik toch in, in, in 2011. Wij hebben begrepen dat Arriva in 2011... ...dus in de periode dat de NS en het ministerie van Infrastructuur en Milieu... ...met dat onderhandelakkoord uh, bezig waren... ...dat u ook in gesprek was met het ministerie over een alternatief vervoersaanbod... Kunt u iets meer vertellen over hoe die gesprekken verliepen en wat de inzet van die gesprekken was? Dat ging over um, het voorstel van FMN voor een nieuwe inrichting van het hoofdrailnet. Ja. Plus de regionale spoorlijnen. Wie zitten er verder in die federatie? Uh, Arriva, Connection, Veolia en Sintes. Ja. En deze partijen hebben een voorstel, hadden een voorstel uitgewerkt. waarbij elf regionale spoorlijnen zouden worden aanbesteed. En dat plan dat hebben we in samenspraak met elkaar, maar ook in goed overleg met het ministerie, uiteindelijk handen en voeten gegeven. Is dat zo'n moment waarop uh, zeg maar concurrenten de handen in elkaar hadden geslagen omdat ze zich realiseerden, samen staan we sterker? Nou, in ieder geval als het gaat om ons, een van onze doelen van FMN, namelijk dat het hoofdveelnet, of in ieder geval het regionale spoor, verder geliberaliseerd zou moeten worden. Dan moet je met goede plannen komen. En een van die plannen was het, het aanbesteden van elf regionale spoorlijnen. En dat plan dat hebben we gepresenteerd. Aangepast, ook op verzoek van ministerie. En uiteindelijk gefinaliseerd. Was u in onderhandeling met het departement over dat plan? Of was het, was het serieus, laat ik het zo zeggen? Of had u de indruk van, nou ja... We moeten voor de vorm een beetje luisteren naar die jongens. Nee, we hadden zeker de indruk dat men serieus was. We hebben diverse gesprekken gevoerd op het allerhoogste niveau over dit plan. Wat is het? Wie... En de indruk... Waar moet ik dan aan denken, de zelf. De directeurspoor. De directeur Spoor. En ook de directeur-generaal was op de hoogte van wie, deze wie zaak. Wie waren dat? Uh, meneer Fukken en mevrouw Ongering, maar ook minister Schultz. Zij heeft zelfs het eerste exemplaar in ontvangst genomen van dit plan. En hoe liep het met dat aanbod? Dat liep op zich goed en het zou in onze ogen op een bepaald moment tot besluitvorming in de Kamer komen. We wilden het presenteren en we wilden ervoor zorgen dat via partijen moties zouden worden ingediend, waarbij hopelijk dit plan zou worden aangenomen. Wie schetste onze verbazing dat op een zeker moment, en dat was zelfs één dag nadat ik het telefoontje nog had gepleegd met iemand van het ministerie, Um, hoe staan we ervoor? En toen werd er nog gezegd dat het allemaal wel oké okay was. En één dag na dat telefoontje kregen we het, de mededeling dat het, meneer Meerstad samen met mevrouw Schuls het plan lanceerde waarbij het net samen met de HSL in één contract was gegoten. Waarmee ineens het plan, wat wij ook in overleg met het ministerie met elkaar aan het maken waren, de prullenmand in kon. Want het werd volledig overruld door dit nieuwe contract. Dat hoorde u 24 uur van tevoren? Ja, ongeveer. Van wie? Mevrouw Ongering, heb ik al meegebeld. gebeld. Wat zei u? Daar heb ik toen nog mee gebeld. Nou, wat zei u tegen haar? Dat de woorden, dat, dat zult u me hopelijk niet kwalijk nemen... dat ik me niet meer exact kan herinneren wat er is gezegd. Maar dat zal iets zijn, hoe staan we ervoor... En nou, dat werd afgedaan met een, nou ja, het loopt wel, zo'n dooddoener. Maar men moet ervan hebben geweten dat de volgende dag die persconferentie zou plaatsvinden. Heeft u toen ook nog gebeld? Nee, Doen toen u zijn we gehoord? naar de persconferentie zelf gegaan om toch maar ons afgrijzen van deze uh, stap te laten merken. Um. Ja, daar was u dus niet tevreden over. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Um... Nee, het is ook een, een voorbeeld. Um, van de in onze ogen veel te nauwe banden tussen het ministerie. en de Nederlandse Spoorwegen. Ik gaf in een eerder uh, uh, antwoord op een vraag aan. dat ik met terugwerkende kracht niet het gevoel heb dat sprake was van een eerlijk speelveld. Dat wordt door dit soort zaken natuurlijk wel bevestigd. Want dat betekent dat er. ...allerlei gesprekken plaatsvinden tussen het ministerie en tussen de Nederlandse spoorwegen... ...waarbij andere partijen het gevoel krijgen dat ze op zijn minst niet gelijke kansen krijgen. Op een gegeven moment komt dat onderhandelakkoord er dus uit... ...en daarmee werd natuurlijk de facto die HSL-concessie uit 2001 voortijdig beëindigd... ...en geïntegreerd met de concessie voor het hoofdreelnet. Wat was, wat was allereerst uw reactie op het feit dat... dat ja, die, die, die concessie in 2001 daarmee beëindigd werd. Eigenlijk. Ja, het is een, um, een volgende stap en een volgende zet in een toch al uh, niet geringe lijst van onafvolgbare stappen vanaf de 178 miljoen. Zo hebben we dat altijd gezien. En ook onacceptabel in die zin. Omdat het gewoon niet kan. Een partij biedt ooit 178 miljoen en moet het daarvoor doen. En... Als je vervolgens op dit niveau terechtkomt, dan ben je heel ver afgedwaald van het oorspronkelijke aanbod. En dan zeg ik, zouden andere partijen dezelfde kans hebben gehad als ze zo'n kennelijke rekenfout hebben gemaakt. En uh, gemaakt. bijna technische vraag, maar wat betekent die voorgenomen integratie van die beide concessies volgens u voor de mogelijkheden van de staatssecretaris om te handhaven op die HSL-concessie? Ik ken de details van de contracten niet. Handhaven doe je vanuit een contract. En ik vraag me af of het contract op een zodanig gedetailleerde manier uitgewerkt is... dat je in staat bent om vanuit dat contract partij te wijzen op zijn verantwoordelijkheden. Wat vindt u van de, mogelijkheden, uh, van de mogelijkheid dat het, het sentiment... Uh, dat Duitse baan eigenlijk het, het grote stukken van het Nederlandse net, of misschien zelfs het Nederlandse kernnet, dat, dat de Duitsers, tussen aanhalingstekens, uh, onze, ons, ons spoor zouden bereiden. Dat dat misschien wel een van de nooit uitgesproken, maar belangrijke uh, ja, showstoppers was. Een buitengewoon curieuze redenatie. We zijn onderdeel van Europa, maar bovendien rijden er ook vanuit Duitse baan treinen van DB Schenker. Cargo al jaren op het spoor en daar hoor je niemand over. En waarom zou dat met gewoon persoonlijk vervoer dan anders moeten zijn? Ja. Het gaat me nog niet eens zozeer of het een Duits bedrijf is, maar gewoon een buitenlands bedrijf. Zoals we ook naar de nationale trots van de KLM kijken en dat soort dingen. Dat we het gevoel hebben, de NS is een beetje van ons. Dat moeten we niet hebben, zo'n indringer van buiten. Nee, maar dat is wat ik zeg. Dat geldt natuurlijk ook voor uh, andersoortige vormen van vervoer. En ik verbaas me erover dat het niet geldt voor cargo, maar wel voor personenvervoer. Ik zie het verschil niet. Zijn beide treinen op het spoor? Kijk even naar mijn collega van Gerven. Ja, Ik had nog uh, één vraag. Uh, en dat betreft uh, uw bezwaar tegen het onderhandelakkoord. Hè, waar uh, uh, u zei van, ja, daar uh, komt er eens naar voren dat uh, Ns dan 101 miljoen biedt voor de, of wil betalen voor de hoge snelheidslijn. Dat klopt, die constatering. Ja. Uh, u zegt, en u bent daar tegen in het geweer gekomen, maar u heeft zojuist gezegd dat 100 miljoen volstrekt irreëel is. Uh, dan zou u kunnen zeggen, nou dat heeft de staat dan toch maar mooi uh, voor elkaar, want die, uh, die krijgen wel een mooi 100 miljoen voor die hoge snelheidslijn. In de, de laatste u... versie van het contract bedoelt u? Ja, laten we zeggen, in de, in de versie van het onderhandelakkoord, daar is afgesproken dat er 101 miljoen wordt betaald voor de hoge snelheidslijn, zoals u juist zelf heeft gezegd. Ja. Uh, u heeft bij de aanvang van het verhoor ook aangegeven dat eigenlijk reëel was, 20 miljoen. Uh, dus dan zou je kunnen redeneren dat de staat met, dat, uh, laten we zeggen, met het resultaat toen bereikt bij het onderhandelakkoord toch een goede deal heeft gesloten. Uh, het hoofdrailnet is er wel gratis cadeau bij gegeven. En het hoofdrailnet heeft ook een waarde. En die is op zijn minst op 80 miljoen per jaar te schatten. Ik denk vele malen hoger. Ja. Nou. Dus op het moment dat je het hebt over 101 miljoen, maar je geeft gratis het hoofdrailnet voor 10 jaar erbij, zonder dat je probeert om het in de markt te zetten, dan kom je dus per saldo veel lager uit dan die 101 miljoen, want die moet je er wel aftrekken. Maar het, het hoofdreelnet is uh, voor 80 miljoen in de markt gezet. Of meer. Nee, maar het op is minst zo 80 miljoen. Nee, maar het hoofdreelnet is in het onderhandelakkoord voor 80 miljoen in de markt gezet. En de hoge snelheidslijn voor 101 miljoen. Ja, maar die 80 miljoen is wel een inschatting. Die is niet op basis van het afprijzen, dus in de markt zetten. De reële waarde weet niemand. Dat is een inschatting. Ja, vindt u dan uh, afrondend op dit punt de, die 80 miljoen voor het hoofdreelnet een reële waarde? Ik denk dat het vele malen hoger ligt. U verwachtte dat de opbrengst van het hoofd net vele malen hoger zou moeten zijn dan de 80 miljoen. Dat is wel mijn inschatting. Dat is uw inschatting. Goed, geef het woord aan de voorzitter. Dan maken we een flinke stap in de tijd. Want we gaan naar het moment dat de VIRA uitvalt in de winter en uiteindelijk in juni definitief uit de dienst wordt genomen. En dan krijgt de Nederlandse spoorwegen. ...opnieuw de kans om een alternatief vervoersaanbod te realiseren. In hoeverre zou Arriva nou in de, in de gelegenheid zijn... ...om zo'n alternatief vervoersaanbod te realiseren? Eind april, als ik me goed herinner, 2013... Um, ...werd duidelijk dat de Vira uh, zou stoppen. Arriva heeft toen contact gezocht met het ministerie... ...en... Aangegeven dat we bereid zijn om samen met Deutsche Baan, de zeer ervaren moedermaatschappij op het gebied van de HSL, een oplossing te bieden voor het ontstaande probleem. Wij werden toen wellicht terecht eerst doorverwezen naar de Nederlandse spoorwegen. We hebben ons daar ook gemeld. Van zullen we helpen? Ook schriftelijk gebeurd. En door NS is gezegd uh, dat men dat niet een goed plan vond. Men zei bij uh, de Duitse baan te hebben geverifieerd of een materieel beschikbaar was, dat het antwoord daarop kennelijk nee was en dat men zelf een plan wilde gaan uitvoeren. We hebben toen vervolgens opnieuw ons gemeld bij het ministerie in juni 2013. En opnieuw werd er gezegd, wij willen eerst samen met de Belgen... En met de Nederlandse Spoorwegen proberen om tot een plan te komen. En voor 1 oktober, krijgen, tot 1 oktober, krijgen die partijen de kans om zelf een alternatief in te dienen. Wij hebben dat in eerste instantie afgewacht, maar na redelijk snel tot de conclusie gekomen te zijn dat men ons zeker niet zou benaderen, hebben we zelf een plan uitgewerkt. En dat heeft geresulteerd in een alternatief. Wat we zo ongeveer tegelijk hebben gepresenteerd uh, bij het ministerie. als NS met haar alternatief kwam. En dat is het plan Beter voor de Reizigers? Ik ben ervan overtuigd dat dat plan Beter was voor de reiziger, want dat behelste bijvoorbeeld. Dat we vanaf... maar zo heet het ook, hè? Ja. Ja. Oké, okay, nee, dan hebben we het over hetzelfde plan. Sorry, vertel ja. niet verder. En dat plan dat behelste op hoofdlijnen dat vanaf december. 2014 we in een beperkte dienstregeling al met bestaande treinen van Deutsche Bahn zouden gaan rijden. één keer per twee uur naar Brussel. Eén jaar later zouden we in een half uur frequentie met bestaande treinen van Deutsche Bahn kunnen gaan rijden op het volledige traject. En per december 2016, zelfs met nieuwe high speed treinen. En daar hadden we wel een voorwaarden gekoppeld. Die voorwaarden was wel, en dat was volledig in lijn met de deal die gesloten was tussen de Nederlandse spoorwegen en het ministerie, dan willen we wel dat er gesproken wordt ook over opnieuw de inrichting van het hoofddeelnet. En dan met name gericht op de regionale spoorlijnen. De reden daarvoor is dat er natuurlijk wel een afgewogen balans moest zijn tussen de risico's die we bereid waren te nemen. Reduceert het zich wel. We staken echt onze nek uit als dus een Riva Deutsche Bahn door te beloven op december 2016 met nieuw materieel te komen. Daar stond dus dit tegenover. En tot onze grote teleurstelling werd het plan bijna achterloos opzij gelegd. En is er verder ook nooit aandacht aan besteed. We hebben nog één keer gevraagd, gaat u er wat mee doen? En toen kregen we de reactie, nee, want wat de Nederlandse spoorwegen samen met alle andere partijen Talis Thalys, etcetera, heeft gedaan, is voor ons voldoende. En daar moesten we het mee doen. Dus heeft u wel dat uh, alternatieve plan officieel ingediend? Ja hoor, er is zelfs een hoorzitting nog uh, in ja, de Kamer in over de geweest. Kamer. Ja, ja, maar ook bij het ministerie als een volwaardig ja. plan ingediend? Ja, het is uh, officieel aangemeld en ook ondertekend door mezelf... en door een bevoegd functionaris van Deutsche Bahn. Even terug naar de datum. U zei... We hebben in april aangegeven dat we zagen dat er problemen waren. Wist u toen al dat er zou worden gestopt met de vieren? Nee, dat wisten we niet officieel. Maar als je de berichtgeving een beetje volgde, was dat wel een van de mogelijke opties uiteraard. Oké, okay, dus als puur de berichtgeving in de media die maakte dat u dacht, hier is een serieus probleem. We gaan kijken wat wij eraan bij kunnen dragen. Ja, volgens mij is begin juni officieel die stekker eruit getrokken. Oké, okay. Als ik me goed herinner. Iets later nog helemaal uh, definitief, maar uh, ik was even benieuwd naar wat voor u de aanleiding was om in april al een stap te zetten. Maar dat was nog vanwege de berichtgeving in de media. Ja, dat er mogelijk sprake zou zijn van een ernstige vertraging in de oplevering van het materiaal. En wellicht zelfs helemaal geen materiaal. Kunt u een zin uit uw voorstel aan de commissie uitleggen? Want die houdt ons even bezig. Heeft u het voor u toevallig? Ik heb het niet voor me, maar ik word wel geacht om ongeveer te weten. Er staat in de, een aantal alinea's uh, uh, ongeveer op de helft. Er staat dus dat u een aanbod heeft. Uh, niet verbazingwekkend als in oogenschouw wordt genomen dat partijen als Arriva en Veolia hebben aangetoond dat zij in staat zijn om... wat de NS kwalificeerde als onrendabele lijnen, te veranderen in zeer winstgevende lijnen, tegen aanzienlijk lagere subsidiebedragen. Hoe moet ik die zin nou lezen? Wilde u dit plan uitvoeren met subsidie of moet ik het anders begrijpen we wilden dit plan uitvoeren in combinatie met het aanbesteden van de elf regionale spoorlijnen waarbij arriva dus een kans zou maken om die te gaan winnen maar niet afdwingen als een soort package deal het was een aanbesteding waar we voor hebben gestreden met z'n allen maar zou uh, uh... ...de regionale lijnen helemaal niet in beeld zijn gekomen... ...en zou u zijn gevraagd om toch alleen voor de HZL een alternatief aan te bieden... ...zou u dat dan ook gedaan hebben? Dan hadden we het niet gedaan. Was dat bekend bij het ministerie dat ja. u het dan niet gedaan had? Ja. Oké, okay, dus het was echt voorwaarden, een package deal en niet alleen de HZL. Ja, ik teken daarbij wel aan dat op het moment dat je zo'n bod krijgt... ...en wij aanbieden, zullen we erover in gesprek gaan... Als dat dan terzijde wordt gelegd, dan grijp je ook niet de kans aan om ons die kans te geven, om wellicht toch nog een stap te zetten. Dacht u dat u met dit aanbod echt een reële kans maakte? Ja, daar ben ik van overtuigd. We hebben er ontzettend veel tijd in gestopt. En wat is dan volgens u de verklaring dat Arriva helemaal geen kans heeft gekregen om hier serieus uitvoering aan te kunnen geven? Ik kan niet anders verklaren dat het het volgende bewijs is van de veel te grote verstrengeling... ...tussen de Nederlandse spoorwegen en het ministerie van INM. Er is geen goede scheiding. Vindt u uh, wat uiteindelijk het alternatieve plan is geworden van de Nederlandse spoorwegen... ...en wat nog in de komende tijd dus uiteindelijk gerealiseerd moet gaan worden... ...het alternatief voor de Vira, vindt u dat een volwaardig alternatief? Op het moment dat er wordt gezegd dat mogelijk in 2021... ...HSL-treinen gaan rijden. Mogelijk. En dat zet ik af tegen het alternatief wat Arriva Deutsche Baan heeft geboden... ...om gegarandeerd in december 2016 met HSL-treinen te gaan rijden. Dan is het in ieder geval ten opzichte van het bod van Arriva Deutsche Baan ...voor die reiziger een aanzienlijke verslechtering. Mag ik het ons ook zo vertalen dat met uw aanbod... Uh, ...de mogelijkheden van de HSL Zuid beter zouden zijn benut? Ja, dat denk ik wel. Er wordt gereden met nieuw materieel over een fantastische nieuwe spoorlijn net aangelegd. In hoeverre uh, zag u nou nog risico's omdat de Belgische partijen ook akkoord moeten gaan met een plan zoals u presenteert? Had u daar uh, zicht op? Ja, we hebben wel met de Belgen gesproken ook. Dat we bezig waren om met alternatieven te komen. En ja, dan moet je door een normaal traject... En dat is niet een onmogelijk traject. De relatie tussen de Belgen en Duitse baan bijvoorbeeld is niet slecht. Je hebt, je hebt elkaar nodig. En dat betekent dat we niet een onhaalbare stap achten om daar uiteindelijk die treinparen etc. goed gekeurd te krijgen. U had al in de gesprekken met België het idee dat daar ruimte zou bestaan om als u een goed plan had over die HZL... ...en over het deel in België dat u daaruit zou kunnen komen? Ik heb niet de indruk vanuit het gesprek gehad dat die deur compleet op slot zat. Nee. Uh, voor welk bedrag had u nou uiteindelijk uh, dit plan uh, kunnen uitvoeren? Ja, we hebben gezegd dat we ten aanzien van de bedragen met elkaar in gesprek wilden. En dat gaat er ver om daar nu een bedrag voor uh, te gaan roepen. Dat is gebaseerd op lucht... Okay. Dat hangt van zoveel factoren af die er uiteindelijk uh, bijgehaald werden, zouden moeten worden om tot een goede prijsstelling te komen. Wat denkt u dat, uh, uh, als u het zou moeten splitsen, kan men me voorstellen dat een bedrijf dan toch kijkt wat is voor ons, uh, wat zijn de kansen en bedreigingen voor dat regionale uh, deel en wat zijn de kansen en bedreigingen voor de hoge snelheidslijn, dat u daar een afweging in maakt. Wat zou nou de hoge snelheidslijn op dit moment voor u waard zijn? Kunt u daar iets over zeggen? Nee, dat is echt een slag in de lucht. Zou het nog Op bij die 20 miljoen in de buurt zitten? Nou, ik denk dat inmiddels het aantal reizigers uh, uh, nog wel weer ten opzichte van de oorspronkelijke inschatting... wat naar beneden moet worden bijgesteld. Dus zei ik vrees u, dat het lager uitvalt. Dan zij u een flitsend aanbod doet waarvan iedereen denkt, we zitten daar liever in dan in het talief. Ja, maar je moet zich wel realiseren dat de plannen die wij hebben ingediend... Nog heel veel overleg zouden vergen met alle partijen als het gaat om in welke frequentie kunnen we gaan rijden. Om dan nu te gaan roepen dat is dit waard. Okay. Dat is echt ongefundeerd. Maar uiteindelijk ben ik ervan overtuigd dat het een heel concurrerend bos zou worden. Omdat we heel goed in staat zijn om tegen scherpe prijzen uh, zaken in de markt te zetten. Dat hebben we de afgelopen jaren wel bewezen denk ik. Ik kijk even naar mevrouw Bergkamp. Oh, mevrouw Vos. Andere kant. Nog even over de afwijzing van het plan dat u op 17 oktober 2013 indiende. Uh, als ik u goed, goed begrijp, was dat wel gekoppeld dus aan dat eerdere plan van 2011 over die regionale lijnen? Ja. Maar u zei, hè, nu, u was nogal uh, verbolgen dat dat plan werd afgewezen, maar uh, heeft het ministerie nog gezegd dat ze juist die koppeling uh, niet goed vonden, dat ze dat niet wilden? Nou, we hebben niet, echt, niet eens een echt officiële reactie van het ministerie gehad. De officiële reacties, ja. dat waren brieven dat terzijde zou worden gelegd. Ja. We moesten het uiteindelijk doen met um, wat in de wandelgangen reacties. Wij hadden verwacht dat we officieel uitgenodigd zouden worden om tot een goede prijsstelling te kunnen komen. En om het verder uit te onderhandelen met elkaar. Want de basis die werd gelegd was voor die reiziger een heel goed plan. Maar de manier waarop we mee omgegaan is, dat gewoon achtloos terzijde zijde leggen. Dat is wel heel teleurstellend. Ik begrijp dat u te, uh, ontevreden bent dat u niets heeft gehoord. Maar kunt u zich voorstellen dat het ministerie juist niet zo'n uh, totaalpakket wil? Ook gezien uh, wat ze eerder hebben meegemaakt met ICMAX. Nee, maar op het moment dat er een voorstel wordt ingediend door de partij als Zariva. En we vragen, met Deutsche Bahn en we vragen om daarover in onderhandeling te gaan. Als je gewoon die kans laat lopen... Dan weet je dus ook niet waar de hmm. einde van de, de onderhandelingen zouden zijn terechtgekomen. Men doet het gewoon niet. Hmm. U, vindt u, gewoon, u bent niet netjes behandeld door het ministerie? Vindt u. Maar die reiziger is wellicht ook tekort gedaan. Ja. Wat op het moment, en die belastingbetaler ook. Want we wilden graag op een concurrerende manier hier verder over praten. Die paar maanden die we, de, die we hadden om tot dit plan te komen... Dat waren, als het gaat om het operationeel niveau... ...van zeer, zeer hoog niveau. Als je durft om drie jaar later nieuwe HSL-treinen te beloven... ...dan kunt u zich voorstellen dat die paar maanden die we daarvoor ter beschikking hadden... ...alle hens aan dek is gezet en alle mensen erbij zijn gehaald... ...om uiteindelijk eh, niet mochten doorgaan in december 2016, vreselijk af te gaan. Als we zo'n brief tekenen, maken we het waar ook... Daar is de energie in gegaan. Maar vervolgens willen we er graag verder over praten. Wat kost nou het maken van zo'n plan? U zegt dat u heel veel erin geïnvesteerd heeft. We hebben daar met vijf mensen buitengewoon intensief aan gewerkt in die korte periode. En dan moet ik even een heel snel rekensommetje maken. Dat is een vijf maanden... Um, dan ben je snel een aantal tonnen kwijt. En u heeft dat dus toch gedaan, ondanks dat u in 2011 eigenlijk al deksel op je neus kreeg. En het was niet verzocht om dat te doen, maar heeft toch dus die investering gedaan met die vijf mensen om dat plan te maken. Ja, maar we hadden wel compleet nieuwe omstandigheden. Er was een FIRA die het niet deed. En, en wij dacht... hadden een alternatief waarmee we met treinen op dat spoor zouden kunnen gaan rijden. En we dachten dat we daarmee toch wel iets baanbrekends neerlegden, waarmee... Wat we vroegen, en dat was echt niet zoveel, namelijk gewoon elf regionale spoorlijnen aanbesteden, dat we daar met zo'n genereus bod eroverheen een kans voor zouden maken. U dacht echt dat u een grote kans had. Ja. Ja. Ik geef het woord aan de voorzitter. Ik wil nog even met u een paar punten doornemen over het bezwaar dat is ingediend. Maar ik realiseer me dat als een bezwaar is ingediend... dat dat een procedure is waar u wat terughoudend in zult zijn. Maar ik wil toch even een paar dingen eh, daarover vragen. Want wat wil nou eigenlijk de Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland... precies bereiken met de bezwaarprocedure? Daar heeft u gelijk in. Het is natuurlijk moeilijk om daar... Eh, er loopt een rechtszaak. Wat we uiteindelijk willen... Eh, de vraag is of hier niet sprake is van strijd met mededingingsrecht of van illegale staatssteun. En daar zul je bepaalde stappen moeten doorlopen. En de eerste stap is het bezwaar. En die hebben we nu gezet. Dus dat richt zich echt op uh, wat er uiteindelijk in de procedure is gebeurd. Maar kunt u aangeven waar uw belangrijkste bezwaar zit ten aanzien van het samenvoegen van de hoofdrailnet concessie en de... ...concessie voor de hoge snelheidslijn? Dat is een puur juridische. Want die HSL... ...die is ooit in de markt gezet... ...voor 178 miljoen... ...aangenomen door een van de partijen... ...en die krijgt 14 jaar later... ...13 jaar later... ...het er gratis bij... ...en het bedrag is 77 miljoen lager. Helder. We hebben... Ingezoomd in dit verhoor eigenlijk op twee onderdelen. Eigenlijk het hele begin en het eind. We hebben het tussenstuk uh, voor nu in dit verhoor gelaten voor wat het is. Zijn er wel aspecten nog waarvan u zegt, die heeft u niet aangereikt. Maar uh, ik wil daar wel graag iets over zeggen in de procedure. Dan is dat toch vooral de verbazing... En de verbijstering eigenlijk ook, ten aanzien van het hele proces rondom de treinen zelf. Want? Als je dit soort majeure investeringen, projecten hebt, dan hoort daar een bepaalde professionele aanpak bij. Dat begint met het screenen van de leverancier. Als het gaat om ervaring en financiële solvabiliteit. Vervolgens, prototypes is uit en boze. Je gaat met proeven technologie aan de slag. Vervolgens ga je dat proces in op een manier waarbij de kans dat er meer kosten uit voortvloeien tot een minimum wordt beperkt. Dat betekent een strikte scheiding tussen de inkoop, de productie en de afname van die treinen. En vervolgens, met een investering, wellicht in een orde van 400-500 miljoen euro... ...dan heeft het de aandacht van het allerhoogste topmanagement. En het feit dat deze basisregels op zijn minst ten dele niet zijn nageleefd, dan mag je inderdaad niet verbaasd zijn dat dit de afloop is geweest van het totaal. En daar ben ik wel verbijsterd over. Het tweede wat ik graag naar voren zou willen brengen... Ik heb meneer Timmer hier horen zeggen dat hij vanuit zijn rol van de Raad van Commissarissen... De 150 miljoen calculatie, waarbij je dus al moet afvragen hoe is het ooit 150 geweest? Wat is daar de toezicht op geweest? Als de commissaris besluit om daar 30 miljoen bij op te plussen, met de motivatie zoals die hier werd gegeven. Het is toch maar vers zak, broekzak, woorden van gelijke strekking. Dan vind ik dat ten opzichte van de partijen met terugwerkende kracht, die heel serieus aan deze tender hebben gewerkt, wij in het bijzonder, maar ook onze concurrent, een minachting naar deze partijen toe. We hebben er heel veel geld in gestopt, maar als je dan ziet op wat voor wijze met een van de partijen hiermee om is gegaan, dan vind ik dat zeer betreurenswaardig. Dat is een verwijt, met name ook in de richting van het ministerie van Financiën. Het toezicht als aandeelhouder op een van haar deelnemingen schiet schromelijk tekort. Als je goed toezicht houdt, dan komt die 150 miljoen niet tot stand. Dan accepteer je ook zeker niet dat er vervolgens nog eens 30 miljoen meer opgeplust wordt. Want het is wel verbranden van belastinggeld. Maar je hebt ook te maken met partijen zoals wij... Die heel veel geld erin hebben gestopt om die aanbesteding wel serieus te doen. Laten we daar wel bij opmerken dat in die tijd financiën nog niet de aandeelhouder was. Dat dan was is het nog de rol van in. een andere toezichthouder, ja. INM. Uw boodschap is helder. Ja. Maar ik vond het even gepast om dat even op te merken. Meneer Hettinga, u heeft uh, zeker in uw uh, slotwoorden aangegeven dat er een aantal aspecten zijn waarvan u vindt dat u onheus bejegend bent. En dan uh, druk ik het wellicht. Iets milder uit dan u het doet. Maar zijn er in de periode dat u erbij betrokken was ook eh, signalen gekomen naar u van fraude of andere ernstige onregelmatigheden of onregelmatigheden? het geheel niet. Oké. Okay. Dan kijk ik naar mijn collega's of ik nog iets heb laten liggen. Nee. Dan sluit ik hiermee dit verhoor. Bedankt.